Hier hebben we al een keer gezocht en uh, zilveren duppies gevonden. We gaan nu hier. We hebben een beetje regen gehad. Het gras is weer wat groener. Kijken of we wat mooie signaaltjes krijgen. En ik zie je terug bij de eerste vondst. Wish me luck! Geen idee wat het is, maar het is groot en rond. Het er oud uit. Sink, ah. 25 cent uit de oorlog. En een goed leesbaar. Die hebben we nog niet erg gevonden. Toffe vondst. Leuke vondst, ik zie hem straks beter terug. Nou, dit heeft geduurd. Eerst een mooie signaaltje. Even zijn midden in de kleut. Ik ieder geval een muntje ik denk naar een halve Willemscent. gaan we even oppoetsen Nou, er komt weer een munt uit de grond en, uh, ik weet niet of jullie het kunnen zien maar deze kant is best leesbaar Overijssel 1769 de andere kant is nog uh, aangekoept maar ik denk dat hij uh, thuis ook nog wel mooi schoon gaat worden een mooie, scherpe, goed leesbare deut blijft altijd leuk ja, op naar de volgende ik zit nog in het gat oh, ik had hem bijna gemist maar daar is hij weer een deutje En ook deze gaan we even op poetsen. Oh, een redelijk massief zwaar signaal, maar even kijken of het wat moois was. Ah, oh, toch een munt. Dat had ik niet verwacht. Oh, ik denk dat we die nog leesbaar kunnen maken. Ik kom zo terug. Hartstikke tevreden. mooi groen katina niet helemaal nee. scherp, een beetje versleten, maar nog super goed leesbaar Willem Sand, 18,21 dan dan te zien ah, deze ziet er echt nog super uit, een super mooie groene kleur Ik probeer straks even een mooie foto te maken, nog wat beter schoon te maken en dan zie je hem terug Volgens ons is een uh, ja, knopje van een kastje of deurtje. Er kwam een knetterrad binnen, hartstikke zwaar. Thuis nog even een beetje oppoetsen. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Niet scherp, maar. Halve Willemsens 1847. Ziet er nog goed uit. Op naar de volgende. En daar komt hij. Ja, natuurlijk zat ik er weer helemaal naast. Even oppoetsen maar. Nou, geen idee. Hij is hardig versleten. Ik kan er niet veel meer van maken. In ieder geval weer een muntje erbij. 1 cent. cent. En het ziet er hartstikke goed uit. want het is nog een oude. 18,78. mooi munt. Het zit al redelijk diep en zou hier toch echt moeten zitten. Ah, rond, puntje. Hey, tekst. Oh, en die glimt aan de rand. 12 Eindenthaler, 1840. Dat is weer zilver. Yes, yes, yes. Duitse munt. Even googelen welke dit is. Kom zo bij je terug. Yes. Ja, het is een 12e van een taler, dus 1840 uit Duitsland. Aan de andere kant zou de koning van de, staat, de Duitse staat van dat deel moeten opstaan. Die staat aardig aangekocht. Dus ga hem schoonmaken, maar je ziet hem straks terug. Ik ben er blij mee. Yes. Nou, weer wat ronds. Het leek echt een waardeloze dag te worden. In één keer gaat het lekker. Ik kan hier nog niks van maken. Die moet het thuis schoonmaken. Een deeltje boven de golfjes om Duitse Zeelandiaar. Ja, dan nog niet deze. Achterkantse aardig afgevlakt en zwart man. Top! En nog een leeuwcent erbij. Het gaat in één keer lekker heen. Dacht ik begon waardeloos om het zomaar te zeggen, maar de aanhouder wind. En nog een zegelloodje. Nou, het gaat live dikje. Moet in het gat zitten. Ah, daar komt die. En een munt. Tot gevallen, dat is weer jammer. Even kijken. Ah, lijkt nog wel wat op te staan. Niet schildje met kroontje, maar misschien geld. Ja, ik moet hem nog oppoetsen thuis. Andere kant is uh, slecht leesbaar, maar hij gaat lekker. een muntje Hoop. komt terug heel erg aangekoetst ik denk een de halve Willemscent of een cent echt geen idee ja, de muntjes blijven komen ik denk een Willemscent of toch een Duits uh, denk een Duits